De, de, de stand is eigenlijk de basis, dat is eigenlijk de organisatiestructuur waar wij nu aan tafel zitten. Ja. Die telkens, want uiteindelijk. Dan heb je eigenlijk de, de takken, dat zijn de organisaties die erin zitten, de, de initiatieven zeg maar. Ja. Die uh, gewoon door blijven gaan. En je, hebt, en je hebt de bladeren, dat zijn eigenlijk elke keer de tijdelijke, die elk jaar, elk seizoen er opnieuw, opnieuw komen. En dat groeit telkens. Want een ja. initiatief is eerst een initiatief, een pril plaatje. Ja. Maar als, die, als je goed is aangehaakt aan het geheel. Dan, dan wordt hij een tak en dat ja. is weer een, een, een, een, een dag. Dan hoef je niet telkens altijd opnieuw het beeld uit te vinden. Ja, dat is heel nee, nee, precies. Ook. en af en toe snoeien want sommige initiatieven stoppen. Dus dan snoeien en Maar nee, dan moet er weer iets nieuws zijn. Dat doen we dus niet. Want in ik de ik de maak de trouwens een filmpje, maar ik doe het zonder gezicht. Of mag ik wel gezicht gebruiken? Of maar mag van mij mag je wel gezicht. Okay. Ja. Ga door. Takken, snoeien? Nou, ja. ja, sommige initiatieven die uh, stoppen om een van de reden, of andere uh, reden. Van, iets nieuws uit, het gaat om uh, een organische groei van ja. initiatieven, het zijn heel veel energie, die energie die wil je vastleggen en dat gaat door seizoenen, dus je krijgt verschillende energie, uh, de zomer en de winter. En het gaat na de, de floriade, groeit het eigenlijk door, het, eigenlijk meer, het, meer het, uh, ja. het vastleggen, het verbinden van al die verschillende energie, initiatieven, ideeën, plekken. Ja, ja. Ja. Prachtig, en stadsdelen? En dus ja. daarmee de stadsdelen, ja. dus je, en krijgt we... de... je krijgt eigenlijk een organische structuur. Absoluut, en ook onderdelen, de ondernemers met de scholieren, met de initiatiefnemers, die... dat zijn ook allemaal onderdelen denk ik hiervan, hè? Ja. binnen een stadsdeel. Ja. Dus ja. Nou, hier de stadsdelen, ja. die hebben allemaal initiatieven, eigen identiteiten. Het kan best wel zijn dat één bijvoorbeeld Almere buiten, is, misschien heel goed in energie, die dat, dat verder werkt. Ja. Ja ja zeker en, en, en alles budget. en alles is weer verbonden met uh, ja. met Ik de ja, floriade, dat ja. focus daarop ja. Ja. en volgens mij is het ook te kijken van als je de initiatieven je hebt eigenlijk één initiatief van een stadsdeel. dus die zegt maar we hebben hier de, de vijf beste met een via een lespakket kun je kinderen zeg maar eventjes per, in zo'n gebied die gaan iets meer leren over via over dat initiatief ja en dan moeten ze bijvoorbeeld uh, op, dan op, op energie, op uh, healthying, op. Uh, clothing, en dat. He en dat En dat komt samen in één ontwerp. En die konden dus ze op het veeltje. Ja. En dit en is en één jaar, zeg maar. Dit is het resultaat van één jaar met dat ja. ja. En aan de achterkant van het veeltje, dat wordt zeg maar. Uh, de initiatieven, de, de informatie, als het ware. Ja, waar ze alles gaan verzamelen. Dan kun je zeggen: van uh, hier, verzamel. Ja. Ja, ja, ja, de, achter, de achterkant, is, zeg ja. Maar, dan moet je als één kunstenaar kun je zeggen van we hebben nu 2017. Je kunt dus gewoon een boom sparen. Dus spaar voor de Floriade boom 2017. Ja. En het andere is, als je op één initiatief kun je zeggen van uh, via zo'n UR-code of uh, gewoon op ww.nut. Dat je dan op zo'n fotootje en dat je gewoon letterlijk in het initiatief kan rondkijken. Jouw idee. Ja. Ja. VR. Ja. Ja absoluut. gewoon zo'n... Zo uh, nou ja, driehond... ja, dit hem dus hè. Ja. Driehond... Dit, ja. Of, d of gewoon op je mobiel natuurlijk. Ja. Ja. in ieder geval een 360 graden film, dan kun je letterlijk rondkijken. En die films worden gemaakt door de jongeren. Ja. En die hou je Dat er dan ook bij. Dat dus is weer een ander traject. Dit zijn de jongeren. Dus heb je de jeugd, de jongeren ja. en die komen ze dus allebei alle waar mensen ontmoeten, komen ze te liggen. Ja, ja, ja. En dan heb je ook in die vijf jaar, omdat het organisch is, in vijf jaar weet je niet wat de technologie doet of hoe mensen erop reageren. En dat kan je natuurlijk dan gewoon afstemmen elke keer. Ja, ja. Ja, en dus ze kunnen elk jaar uh, weer een nieuw uh, groot ja. kunstwerk... Uh... Ja. ja, en uiteindelijk heb je dus ook een megakunstwerk op de Floriade van ja, al die precies. jaren bij elkaar. Want de vormgever heeft het ook zo gedaan dat, dat het ook uiteindelijk na die vijf jaar, dat je ook een heel groot beeld krijgt. Ja. ja, en dan kan je ook nog al die filmpjes laten zien. En ja. ja. dan heb je en dat ja. de, de, de offline schilderijen en dan al die filmpjes kun je dan laten zien op de floriade. Dat is, dat dat is de de kracht de, van de offline ja. online is gewoon heel sterk, ja. dat je dat tastbare hebt. Ja, dus al die filmpjes. En wat er mooie is aan zo'n boom ook is dat uh, het iedereen dat kan zijn ding doen, ja. Ja. maar toch vormt het een geheel. Ja, Ja. is ja. leuk. Ja. Ja.